Wat een avontuur, ik ben zo nieuwsgierig. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb het koud. Ik ook. Ik, ik, ik voel me zo ziek als een. Nee. En, oh ja, het regent binnen net zo hard als buiten. Papa, wat heb je nu, lieve vrede, gekocht? Een museum, kijk. Dit is nu een museum. Een verzamelplaats oh ja. voor oude zooi. Een verzamelplaats voor oude spullen. Waardevolle spullen. Waardevolle spullen, sorry Willem. Maar ik moet de kinderen dit keer toch echt gelijk geven. Dit ziet er inderdaad uit als allemaal oude troep. Niet zo somber. In het volle leven is het vast anders. Of, of toch niet. Ha! Wie van jullie is de gelukkige nieuwe eigenaar van dit wereldje van het museum? Ik vrees dat ik het ben. Willem Wijnand, Aardam kennis te maken, Maar denk natuurlijk. Ik. Gefeliciteerd, kerel. Zeg, ja, ik ben burgemeester Boris B. Blaasgaard. Zeg, jij hebt een goede koop gedaan. Ja, fantastisch. Maar uh, is er ook een moeilijkheid om van de koop af te zien? Vriend, je hebt het museum verkocht via Vundervijn, Vundervijn nou. Heb je die kleine letters dus van Vundervijn gezien? Nee, natuurlijk niet. Dat is geen hond. We bedoelen natuurlijk geen mens die dat allemaal leest. Daarom hebben we onze 25 pagina's en kleine lettertjes teruggebracht in twee korte, duidelijke zinnen. Zie je onze website? Echt? Het is niet te missen. Dit is voor. Fundafinding.nl Die er gesloten, ha, daar kom je nooit meer vanaf, sukkel. Geweldig. Dit moet weg de slogan van ons bedrijf maken. En al onze reclames en zelf op de zijkant van onze bussen zo men dezelfde boodschap lezen. Fundafinding die opgesloten, daar kom je nooit meer vanaf. Sukkel, dat sukkel heb ik zelf bedacht. Kat geeft het echt een goede punch die het nodig heeft. Geweldig, geweldig. Dus we hebben dit voor één uur opgekocht en we komen er niet meer vanaf. Gold wel de het bordje, zegt precies. Dit is een ram, dit kan niet. Ja. Luister eens, familie Weiland. Van elke dag moet je iets moois maken en dat doe ik ook. Met succes. Dag! Je weet dat ons geld praktisch op was en dan koop voor onze laatste euro dit kakken mik ik Ach, museum. Achtereno, het regent buiten koud en misschien had die blaaskaak wel gewoon gelijk. Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen. Ik ben nog steeds zijkneld. Ik ook, ik voel me zo ziek als een hond. Stil toch Boomer! Willem, kijk eens wat ik in de stapel met oude spullen vond. Een houten doosje. Laat je het niet zien? Nee, het gaat niet om het doosje, maar om wat er in het doosje zit. Kijk maar. En? Is hij echt? Weet ik niet, maar het doosje is echt antiek. En er zit ook een heel oud krantenartikel bij. Lees eens voor: Miljonair verlies geluksdiamant met dolle taxi-rit. Geluksdiamant? Zin een geluksdiamant? Laat me nog even lezen, Leonor. Vrijdag 13 juli 2011. De beroemde marionair Gustave Norbert Gelukkig heeft vanmorgen aangifte gedaan bij de gemeente Pechvogeldam. Vanwege het verlies van zijn geluksdiamant. Gustaf verklaarde dat hij bij een scherpe bogen op de, te op de tegenvallers dreef het kistje met taan zijn dierbaarste diamant. Via het onvertuinlijk openstaande raam van de taxi is geslingerd. Het kistje raakte ter hoogte van de rampsboekade. Het water in het stom sloot. Een zoektocht door duikers heeft hij niet zocht. De politie gaat ervan uit dat de diamant voor goed verloren is gegaan. De, de, de miljonair was ontroodbaar en verklaarde te vrezen van het nu altijd ongelukkig te blijven. Wat een ellendig verhaal. Maar, maar is dit de verloren diamant? Er zit nog een foto bij het randartikel. Het, het lijkt er spreken op. Het kan bijna niet missen. Het douche is hetzelfde als het douche op de foto. Geen twijfel over mogelijk. Dit is precies wat ons museum nodig had. We, we gaan er vast veel geld mee verdienen. Dit wordt een hit. Let maar op. In het midden van de stad staat een museum. Daar rijden mensen met een grote boel omheen. Het staat al jaren weg te rotten. Met gevaar om in te storten, daar kent zelfs een echt. We allemaal binnenkort te zien in ons Geluksmuseum en één ieder van jullie mag de diamant nog 10 seconden vasthouden. Tot, Tot snel! En klaar. Nu iedereen dat we bij ons diamant kunnen komen bewonderen. Stop de diamant nu maar snel terug in de douche Mag ik hem nog heel eventjes vasthouden? Nou, bereid dan. En, voel je wat bijzonders? Nou, niet echt. Of toch een beetje. Niemand nog één. Zo, jongen, Dat is best zwaar. En mooi. Heel mooi. Nu wil ik weer. Hé, hey, je voelt voelde toch niks bijzonders? Maar nu wel. Esmee, stop de diamant onmiddellijk terug in de douche. Oké okay, dan. We gaan hier <laughs> geen ruzie maken om een geluksdiamant. Precies. En wie weet brengt die geluksdiamant dus wel veel geluk en gaan we er veel geld aan verdienen. Ja, geld? Ge geld, ja. Of je echt gelukkig maakt, weet ik niet. Misschien is dat ding gewoon trash. Maar ik weet wel dat ik een stuk gelukkiger ben als mijn broek straks straks vol zit met keihard en cash. Maar dan moet het museum wel eerst op orde komen. Kom op, kinderen aan de slag en dan moeten we allemaal, allemaal zelf doen. Oh, wat grappig. Kijk eens van wie ik een bericht gekregen van Gloria en Isabella van het moderhuis van Happy Diamonds. Ze moeten ons promotiefilmpje hebben gezien. Ze willen de nieuwe commercial van Happy Diamonds opnemen in ons museum. Maar opnames van een commercial kunnen we nog niet daarbij hebben. We moeten als eerste het museum schoonmaken en, en opruimen. Blijkbaar zit het tegenwoordig erg rond en zijn ze dringend op zoek naar een nieuwe opnameplek voor een nieuwe commercial. Gloria en Isabella van Happy Diamonds commercial. Ken jij die? Ken jij die niet? Gloria en Isabella, daar heb je toen vroeger mee op de basisschool gezeten. Klopt, ik heb ze jaren niet meer gezien. Blijkbaar zitten ze tegenwoordig erg omhoog en zijn ze dringend op zoek naar een opnameplek voor een nieuwe commercial. En als ze, daarvoor, als ze zo dringend op zoek zijn, zullen we vast dieper in de buidel willen tasten. Maar dat verandert de zaak. Als, dat, als we veel geld kunnen verdienen, dan kunnen we van dat geld het museum laten opknappen. Dus ze hoeven niks meer jezelf te doen. Maar we wel helpen met schoonmaken natuurlijk. Oh. De kust is veilig, ja, meneer Is dit de plek die je zocht? Ja, de muren en het plafond. Dat kan niet missen. Hier eigenlijk zou ik hem verstopt. Ja, Ja, achter, achter deze bergspullen, ik weet het zeker. Maar wat doet Jocky? Zijn instep, zelfs voor onze grootste bankjes, zo min mogelijk doorheen. Kom oh nee, ik kan het niet vinden, wat nu? Gewoon nog even verder, met niet meer. Het museum lijkt te Goedendag. Ik ben burgemeester van B, Blaasken. Dit zijn mijn experts, Ben Wila en Nelly Kleijnen. Zeg, wie zijn jullie? Of duidelijk. zijn enige twijfel. Dit is de broer bij de ik sta van de kijken. Heel wat de vijf aan Ik kan een wel Ik vind ik aangevinden zitten. Dus kort heb ik langs. En wie ben jij? Jas met eiwitknoppen. Het is een schoenen. Onmiskenbaar of uiteindelijk. Zonder enig twijfel is er water voor. Hé, hey, kom op! Die komt heel te rijden, hè? En Dank bent, wel. En bent u de miljonair? Gustaf, gelukkig? Wat brengt u hier? Hey, ik ben, ik bedoel, ik was op zoek naar een geluksdiamant. Geluksdiamant? Oh ja, daar had ik eentje over gelezen, ja. Je dus bent het toch kwijtgeraakt tijdens een tolle taxi jaren geleden. Dat heb ik iedereen verteld, ja, maar dat is niets voor wat. Ik was bang dat iemand iemand ooit zou stelen. Dus ik deed het me een goede idee om te zeggen dat ik hem kwijt kwijtgeraakt. Wat voor een effe slim. Maar dat is nou niet het hele verhaal. Omdat ik het verder van iemand bij mij thuis of bij je bang in de kluis te leggen, heb ik hem eigenlijk gestopt van iemand hem ooit zou vinden. Hier. Hier? Ja. Precies, hier. In het oude, leegstaande, verpopende museum. Ik dacht dat iemand het museum ooit zou kopen. Maar toen zou ik een bezig vinden op een punt dat iemand dit museum had gekocht voor een euro. Eén euro! Dus ben ik als de wielenwerker hier naartoe gekomen. Maar nu kan ik mijn geluksdiamant niet meer vinden tussen deze oude spullen. Ik ben bang dat de nieuwe eigenaren van dit museum de diamant gevonden hebben. Ze posten allemaal op social media met een gevonden geluksdiamant. Oh nee, ze gaat er niet aan de grote klok aan dat er mijn geluksdiamant hier is. Dit museum is het natuurlijk helemaal niet veilig. Mijn dierbare geluksdiamant. En maar de vraag of het uw diamant is meneer er dit museum is verkocht aan de familie Weiland, inclusief de inboedel. Daar zou Wilhelmina en Lady Plain nog wel eens gelijk kunnen hebben. Zijn jullie helemaal gek? Het is mijn diamant, voor mij! Kom, Shaffi, we gaan gelijk op zoek naar de familie Weiland. Maar ik geloof dat het wel net Shaffi, trouw niet, kom mee! Maar Oké, okay, oké, okay, kom maar. Dit is ons museum. Ons geluksmuseum, hoe we het inmiddels noemen. Hier zal binnenkort een geluksiegeman te bewonderen zijn. Is dit het museum, maar... Sorry, Gloria en Isabella, dit is een pijn. We weten het. Maar... Sorry, we hadden kunnen weten dat het niet geschikt zou zijn voor jullie nieuwe commercial van happy diamonds. Maar dit gebouw is fantastisch! Hè? Weten jullie dat? Dit is wat in de veel wereld een locatie noemen. Airbags, dat is echt helemaal in. Vergeet hem het verlaten gebouwen. Waar al heel lang niet meer is geweest en ja, waar alles zo verlaten en versleten uitziet. En juist op zo'n locatie zullen ons modellen, Femke, Nicky en Melissa, extra zijn Met de nieuwe collectie, dit is perfect. Oké, okay, we gaan meteen beginnen. Vergeet niet dat we afgesproken hebben. Ik wil jullie tanden zien in de maar. is, Want we halen je over. En ja, dat het voor de is. Als de dialanten zijn toppen van blink blink. Om jij jezelf te laten zien, dan weet je slechts één ding. Weet alles uit jezelf te halen, we dus zitten erin. Oh, my. Kan ik, garander, kan ik de veiligheid van een diamant niet garanderen? Ik weet dat het iemand van mijn werk om is, maar ik en ik ik de opening van het museum, daarna zijn oh. we meteen weg. En wat we van alle vrienden pusjes dat die grote anders? laat die jongens even dingen maar dat is al. burgemeester het gaat niet om zomaar twee jongens. Het gaat om: die en om die andere, je weet wel. Ja, die moet je doen. Maar dan is... Max Stapel. Natuurlijk kan iedereen een keer halen, maar één keer door elkaar halen. Maar kom op man, links is hemmen en rechts is geven. Hallo dames, hoe maak ik hem? Ik ben het heel leuk, hoe maak je jullie? Ik ben Sebastian van Vendier. Ja, Nouwen! Hoi, Knabbert! wist jullie dat ik al vier keer wereldkampioen ben geworden. Ja, Nouwen! ik tien keer wereldkampioen. Het zal niet helpen. Zolang dus Max er is, blijf ik altijd nummer 3. Zeg Flode, ik wil eens zijn dat je misschien een handtekening van je moeder. hebt. Ja, de handtekening willen wel dat er heel graag max. En misschien kun je ook heel even je hamer afdoen. Max, blijf hier! Oké, dat bedoel ik. Er komt te veel voorbeeld op die kleur. Dat is vaak zo'n probleem. Ik weet dat ik u meer werk oplevert, maar het gaat enkel op de opleiding van de het museum. Daarna zijn we meteen weer weg. Zou het misschien schelen als u een ruil voor een medewerking een t-shirt uit dat een nieuwe collectie cadeau doet? Probeert u mij dan om te kopen, want ik moet u waarschuwen dat ik daar nogal gevoelig voor ben. In dat geval ja, dat probeer ik. Waar de burgemeester bij staat? Oh nee, wat is dit nou? Lijkt wel eens op mijn neus, doet. Nou, mooi, dat is dan geregeld. Heeft u deze ook in het damesmaatje? Mevrouw vrouw ja. Wij protesteren! Wij protesteren! Wij protesteren! Oh Dames Samen, We waarom op de bal? Wij zijn Bibi en Babette van Actie Comité En wij zijn tegen. Ja, ja? Tegen, tegen. Maar waar zijn jullie tegen, dan? We waren bij de kassa in de museum shop. En op het bordje staat dat ze alleen een aardigje vrouw helpen. Woe! Wat kan ik maar niet geloven? Bibi heeft het bewijs. Ze heeft het bordje uit protest meegenomen. Zie je nou wel, Alle vrouwen worden gediscrimineerd. Maar wat de borstvaart zou Charlie kunnen binnen en niet te betalen. Echt? Dus met deze is jongens kunnen we goed terecht. terecht. Ja, te pas en onte pas. Yes. Het yes. ding is loodzwaar en we moeten er maar rondjes mee lopen. Het is voor de veiligheidslappen. Victor vindt het een te groot veiligheidsrisico om de gelukste band op één plek te waren. Ze mogen de gelukste wat noemen, maar de dingen alleen maar onheren. Mensen is ieder kwartier een rondje lopen. Ieder kwartier? Onmogelijk! Heeft hij ook gezegd welk rondje? Nee, hij zei alleen een rondje. Hé, hey, wacht eens even. Denk je wat ik denk? Ja, dat denk ik wel! Ah, dat was goed te doen, te Ja, goed idee van ons. Een extra krukje ja, waarbij wij zou niet gek zijn. deze kelder is het glibbeling en smerig en waar het licht is al bijna van de drap. Door het dak van vormen en voor grote de... dieren zijn al dikker voor het drap. Ah, in mijn nek. In mijn nek. Stilhoud. Oh, waarom zorgen wij voor deze route niet voor het dak Jongen, op de ene hart te stappen. Want dan zie ik de hoog. Dat gaat niet goed. Helga, doorlopen. Ik steek, ik kom vast in die kelder. Dit maakt allemaal veel te veel Ga de we hebben het met de Ja, dat is de radio, jullie dus kunnen er maar beter over geven. Waarom zouden we het? We zijn met die twee? En bovendien zijn we nogal beetje geweld. Anders zijn we om onze om te gebruiken. Ja, of onze kwebberspray. In dit geval kiezen we voor de spray. Bedankt! Je hey, heel goed! goed. Heel staan blijven! Zo Sons snappen we wat niet! Heel, welkom. Leuk dat jullie zijn gekomen naar de openingsboren van ons museum. We begrapen je aan onze collectie en over ongeveer een kwartier zal één ieder van jullie de diamant tien seconden mogen vasthouden. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hallo, wij zijn Karma Fit, de van de ochtendkant. Weet je zeker dat deze diamant echt is prima, maar En dat je omgang met deze diamant stilstand zal nemen? Ja, natuurlijk. We hebben het onderzoeken door onze experts Wilhelmina en Lily Kleider. Kijk, daar heb je ze net. Wat kunnen jullie ons vertellen over de uitheid van de diamant? Dat is onderskennen. Overduidelijk. Het is een enige twijfel. Zie je wel, onderskennenbaar. Wij zijn Bibi en Babette van Actiecontainer. En wij zijn tegen. Ja. ja, tegen tegen. Waar zijn jullie tegen dan? te straks. Allerom dan. Die vissen neeromd hebben een moeilijk genoeg, waar niet? Ja. Ja, nee, Maar dit heeft niets met ratingen te maken en dat is een kruimtegraaf voor je. is het niet de bedoeling om de te laten slaan? Nee, dat hebben ik dus niet nodig. Yes. yes! Oh, daar ben je! Dit is zoals dus afgesproken blijft, jij is de beurt. Nee, ik niet, jij! Is het een eeuwig zwijgenraam? Ja, het is een eeuwig zwijgenraam. Het is verschrikkelijk dat eeuwig zwijgenraam. Dat is het? Dat was ja, schuwig. en inspirerend en aantrekkelijk. Laat ze even zeer hij, hij gaat het doen. Nee, snel, mag hij een livestream? We zijn hier met Max Verstapel en de daag van Silverware. Gaat hij iets doen? Blijkt het. Zijn razie benieuwd wat hij onze drie grootste gaat zeggen? heeft. Wa, Wat? Wat? Zag jullie het Ook ze zag voel. Hee <laughs> hee Zo koos hij voor zijn eigen favoriet, een flikker grote zak van Dynamie. En ik wilde gelukkig geluk zien dat iemand graag in de vast zou omdat ik een week zit te baden van deze grote vrat op ja, ik een vracht op mijn wang. ik, maar ik zie niet de vracht op zijn wang, ik ben toch met van mijn op mijn wang. Maar ik zie misschien op je wang, Maas, ik denk dat hij weg is. Maar, maar, dan hoef ik eigenlijk mijn helm niet meer dag en nacht op te dragen. Oh jeetje, wat ben ik blij! Ik vind het eerlijk dat ik het niet alleen heb op, sommige jongen. Soms zitten dingen tegen. Ik ben mij, Ik heb het drie niet tenminste voor de bedreiging. Met jou gaat het wel goed komen. We hebben het drie aan even vasthouden. Zij ja, daar het in het wel gaan. Ik wil graag ook even de gelukst die iemand vasthouden. Maar nog meer hoop ik dat Gustaf die gelukst die iemand terug zou krijgen. Wat klikken jullie, nou dan? Het doosje is. Dit doosje is. Leeg! Helemaal leeg! Au, e ee. Dat klopt, Esmeri en ik hebben het door dus leeg gehad voordat ik een klein in ging. Maar waarom? In lieve vrede, waarom? Omdat we de diamant graag willen teruggeven aan meneer Gestaaf. We vonden hem zo zielig. De diamant was hem zo dierbaar en opeens was hij hem kwijt. Waarom zouden we hem niet teruggeven? Precies. Zeker als je bedenkt dat het ding hartstikke nep is. Hartstikke nep! Maar dat is we een Dan moet iedereen zijn geld wegrijgen. Nep? Maar dat is een ramp voor ons Happy Dinos commercial. Nee, maar hoe weten jullie dat? Simpel pap, we zouden moeten doen wat moet jij ook zou moeten doen. Altijd in kleine ja, lettertjes lezen. Lily, mag je het goed afleveren, Dit product is van Placebo BV, made in Taiwan. Alsjeblieft, meneer Gustaf. Dankjewel, Smeet. Ik wilde even baseren voor een foto in de kracht, meneer gelukt. Weet van niet. Ook al is het helemaal nep, Zolang mensen blijven geloven dat het gelukt brengt, zal meneer Guus scannen. kennen. Het ja, is de klantkop van morgenochtend diamant blijkt nep. Het museum goed diamant bij het afval. Weg geluk, diamant. Weg eerst We zijn blut. We moeten het museum verkopen. Blut? Dat valt ik wel te zien. Wist u de twee betekent? 17-Jus de Chinese opschuld schilderij hebt Is zeker 10 miljoen euro waard. 10 miljoen euro? Minstens. Sterker vervoer ik het geeft. Het schilderij gedaan. Wat we ermee gedaan hebben? Hoe, eh, hoe bedoelt u? Oh, het ziet ook. Wat is er? Wat is er mis? Zit ze op zijn kop? Lieve mensen, leuk dat jullie keken naar onze musical. Wat kan ik nog meer zeggen op het einde van de musical, behalve Eindgoed? goed. Wij protesteren! Wij protesteren! Wij protesteren! Dames en dames, vooral dat gebaal. Wij zijn Bibi en Bette, maar actie komt tegen nee. En wij zijn tegen. Ja. Tegen, tegen! Waar zijn jullie tegen dan? Dat de musical is afgelopen. Woe! Aan alles kon een einde dames, maar niet getreurd. Er is nog een slotlied. Een slotlied? Yay! Yeah!